Ja toch broeders en zusters, jullie hebben gezien aan die titellijn kanalen beoordeeld. Ja toch, boys, waarom Ik krijg superveel super te vragen? Van ja, kanaal, doe mijn kanaal, doe die kanaal. Snap je? Ik zie omdat jullie zelfs ruzie maken om beoordeeld te worden. Boys, doe even normaal. Hey, hey, hey, hey, normaal doen. Mooi voor de mensen, we zijn ook één jaar bezig met kanalen beoordeeld. Als we één jaar bezig zijn, boys. Dat betekent dat er ook een nieuwe serie moet komen in 2023. Want ja, nieuwe serie, nieuwe kansen, nieuwe mensen die in deze video's willen komen. En wat ja, als je graag in die video's wil komen, moet je de stappen volgen strijder. Liken, abonneren of code van me. Ah ja, en commenten, want zo weet ik of jij in de video wilt. Snap je? Heel wat boys, nieuwe bril, nieuwe kansen, nieuwe ideeën man. Ja toch boys, liken, abonneren. Ja toch. I myself in my home And I don't go to no parties, little baby So don't send invites to my phone Ja toch boys, we zijn nu bij Goestie Gamer Kanaal deel 5 Of 5 ja, mooi Voor de mensen, die zitten op zijn kanaal Hij heeft nu dit moment 360 abonnees En wat we nu even gaan doen is even abonneren Want we zijn op gunnis dus voor de mensen waarom ook op mijn tweede YouTube kanaal zit uh, Ja, allemaal twee heeft bijna ook Volgens mij de 800 abonnees Dus begin alsjeblieft te abonneren en uh, ja, maar we hebben even op hem geabonneerd. Uh, als ik nu kijk naar zijn tunnels, zijn ze allemaal best wel... Allee, het ziet er wel goed uit. Ik ga niet liegen, ik zie wel sommige... Nou, uh, een beetje slecht, maar ik, je kan... Uh, goed games, je kan wel betere tunnels maken. Maar als ik naar beneden ga, kom je zonder tunnels. Maar ik zie wel, het begint een stapje voor stapje goed te worden. Dus je bent... Goed onderweg met de thumbnails. Banner ziet er ook leuk uit. Fortnite. Je weet toch. Social zou ik wel meer zetten. Bijvoorbeeld Instagram. Dat zou ik wel aanraden. TikTok. Ja ik weet niet. Ik weet niet waarom je TikTok. Strijders. Hier zet je allemaal niet erbij. Maar geen stress. Toch ben jij een strijder. Nee nee. Uh, ja community. Ja ik ben daar zelf niet actief. Dus ik raad je aan. Als beginner YouTube, zal zou ik wel daar actief zijn. Want ja vroeger. Als je kijkt naar 1 jaar of 2 jaar geleden. Moest je 1000 abonnees om dat, om dat te hebben. Mooi. Playlisten. Uh, ja. Montages. Ik zie wel dat je ook Fortnite-video's maakt. Dus daar zal ik ook uh, een playlist van maken. Ik ga even een video van hem bekijken. Van liken. Ah ja, voor de mensen, ik ben nog even vergeten. Als ik onder een video reageer met een sterretje, dan weet je dat je beoordeeld bent. Dus voor alle mensen, als ik een sterretje onder je video reageer, dan weet je dat je ja, bent beoordeeld bent. Maar voordat we dat even gaan doen, moet ik even zoeken. Six and a half hours later. Nou, voor de mensen we hebben we even een sterretje. Ja, dit was de enige ster die ik echt kon vinden. Maar mooi. Uh, we gaan een beetje kijken. Een minuutje of zo. Uh, uh, het is zo'n beetje zin. Je maakt wel lange video's. 5 minuten. En een tip voor je. Als YouTuber moet je wel korte video's maken. Dat is sowieso de enige tip die ik aan jou wil geven. Dit is wel een Q&A. Dus je weet toch een beetje vragen. Ik zou een beetje... Je video's een korter maken en waarom? Ik zeg dat heel vaak, uh, het is gewoon beter. Want ik ben door korte video's wel heel snel groter geworden op YouTube. Dus echt een tip voor iedereen, maak dat man. We gaan nu naar kanaal, deel, ja, ik weet niet welke deel, 4, ja, ja, ja toch. Yes, voor de mensen, we zijn nu bij Aghi YouTuber, of Aghi Tibul of ik weet niet hoe het Mooi, we zijn bij ik zie eerst deze, ja, ja, what the fuck, mijn scherm valt uit. Mooi, we zien wel eerst Ramadan Mubarak. Je weet je toch, het is Ramadan. Dus eh, we gaan even snel, snel, even, even iets plaatsen. Je weet je toch? Want ja, Ramadan, boys, allemaal is belangrijk. Want ja, voor de mensen. Ik had echt wel veel games van Animo. Waar heb je een tijdje niet meer geüpload? Ja, ik was gewoon bezig om geloof. En nu dacht ik, van, ik ga het wel even terugpakken. Ik zie dat je wel heel veel, uh, veel Ramadan video's maakt. En voor de mensen, echt een, een fucking zware tip denk ik iedereen wil geven: Maak shorts, jongen. Het is echt, snap je? Je pakt gewoon bijna een maand salaris van een video van iemand, snap je? Zoals Adam Lool. Uh, uh, ja, je pakt meer dan me. <laughs> nee, nee, nee. Maar ik ja, mooi Ik zie wel dat je af en toe wel tunnels gebruikt. Af en toe niet. Voor de mensen die je vraagt, je hebt je deze video bekeken. Uh, dat kwam omdat ik hem had beoordeeld op. Uh, wat was dat? Op, volgens mij was dat op uh, een livestream. Mooi. Ik beoordeel hem waarom. Hij is echt wel actief bij mij. Uh, info. Met de andere heb ik wel gezien dat er ook een goede info was. Bij de andere kanaal vergeten te zeggen. Maar mooi. Info ziet er wel uh, leuk uit. Snap je? Je hebt het in Nederlands, in Dutch, En ook wel uh, iets over. Je weet toch iets slem een beetje. Dus uh, ja maar je bent wel goed bezig. Het uh, andere kanaal geef ik wel een cijfer, boys. Ik ben het wel vergeten. Een 10 op 8. Waarom? Het is een goed kanaal. Hij is goed onderweg. Het is, missen wel veel dingen. Maar hij kan er wel veel dingen aanpassen. Voor de mensen, ik moet er wel echt in vliegen weer met kanaalborden. Ik zie dat je wel heel vaak livestreams doet. Een tip voor je. Verander wel veel uh, thumbnails. Niet altijd dezelfde. Ik deed het ook zelf, maar dat is niet echt goed aantrekkelijk. Want dan kom je niet heel snel op de YouTube pagina. Dat is wel echt een tip die ik iedereen wil geven. Uh, playlists die ik ook maak van livestream, van Roblox, van shorts, van Ramadan. Snap je dat ook een tip? En uh, ja, banner is goed. Kleurtjes, je weet toch. En uh, ja, man, je hebt al je info's hier tussen staan van Insta, Discord, YouTube. Dus uh, ja, man, je bent goed bezig. Blijf sowieso doorgaan. Blijf zeker die Ramadan-video's maken. Ik geef dit kanaal gewoon voor die Ramadan. Ik geef ik het een 10 op een 8, man. Je weet toch, het kan gewoon. toch yes, boys, yes. Yes, ah, boys, we zijn bij het volgende kanaal. Antelijk Keizer. Voor de mensen, als ik nu al kijk naar nou zijn team dan zien die wel allemaal goed uit, dus uh, jij hebt wel een beetje denk ik, video's gekeken van Adam, maar ik denk ook van andere mensen en ook van ongegeven een beetje tips gekregen. Maar sowieso, ik ga even beginnen met de info, de info ziet er goed uit. Zet wel, ik heb geen Insta, dus uh, ja, ik zou wel raden, maken een Insta, Discord komt er nog zeker, en ja, vriends, allez, mensen kunnen wel als Discord jou toevoegen, dus dat is al goed. Dus ik pak gewoon actieve mensen. Waarom? Ja, als je actief bent op mijn kanaal, krijg je ook een Je weet toch een extra abonneertje. Community tab, ben je wel heel actief, dus dat is ook al goed. Eh, uh, shorts pakken wel veel views. Ik ga niet liegen, dus ik zeg ook maak shorts en je pakt veel views. Ik ben zelf niet van de shorts, ga ik gewoon heel erg zeggen. Maar boei. Eh, uh, like. ja, die edits zijn gewoon al goed, bro. Een beetje Robin-achtig edits, man. En vandaag gaan we de Color Time Color Time. Nou, dat is waar. <laughs> leuk, leuk. Ik, uh, je hebt wel Fortnite een tip voor je. Ik zal ook wel een short uh, play, playlisten van. Je weet, van short zelf. <macht> Maakt niet uit. Ik geef dit kanaal gewoon een 8 op 10. Waarom? De banner. Het, het kleuren gewoon. Ik hou van die kleuren blauw. Alles mist gewoon een beetje. Dus. Uh, ja, man. We weten toch. We gaan naar het volgende kanaal. Ja, toch, boys. Ja, toch. Boys, we zijn bij het volgende kanaal. Brambaas. Uh, als ik nu zie, is dit volgens mij een muziekkanaal Als ik zo goed kijk, ja. Ik zie dat je wel een beetje speed gebruikt en zo, dat is ook wel goed. Shorts. Uh, ja, pakken we af en toe een beetje views, af en toe niet. Ja, niet echt veel, maar... Pff, is gewoon een begin. Uh, ja, tunnels dat ik wel gebruiken, dat ga ik wel eerlijk zijn. Uh, pak even deze video. Volgens mij is het de muziek, toch? Ja, het is de muziek. Het uh, is ramadan, dus uh, je weet, Ramadan dat allemaal weer geen muziek. Maar we geven even een sterretje en een like. We zijn op deze dag. Even abonneren, heb je lekker bijna de... 330 abonnees je weet toch info gaan wel even zien ik zou wel echt iets meer over vertellen waarover dit kanaal een beetje gaat over muziek misschien of maak ik af en toe video's want ik zie dat je bijvoorbeeld hè, heb je playlists gemaakt uh, nee ik zou wel playlists over uh, minecraft of is dat ook een muziek ik weet dat niet ah, hier bijvoorbeeld een nederlandse video deze is nog een kwaad ja, bijvoorbeeld hier kan je een playlist van minecraft maken snap je eh, uh, like die ook even, snap je? We zijn op Gunnings Boys deze dag, maar dat moeten we voor iedereen gunnen, je weet toch? Maar, uh, ja, info zou ik wel iets over zeggen. Uh, ja, ik zie wel dat je Snapchat en Insta zit, maar ik zie geen, ja, iets van je links, zeg maar, van je Insta ook niet hier. Dus, uh, dat zou ik wel doen. Ik ga even kijken in de beschrijving, heb je dat wel staan? Ook niet, dus dat moet je wel doen, bro, want ik zal denken van, ah, oh, hij heeft Insta, weet je wat? Ik heb een vraagje als fam dan, hè. Oh, oh, edit je je video's bijvoorbeeld met welk programma? Kan je ook onder de comments, maar je graag, je weet toch, een beetje... Moet actief moeten worden op andere socials dan nu op YouTube, moet je wel Snapchat of Insta, een van de twee. Mooi, boys, we gaan nu naar het laatste kanaal, uh, ja, dit kanaal moest ik even erbij houden, waarom? Het is een aan mij, we zijn op gunning, snap je, ramadan, je weet toch, je weet toch? Je weet toch? Ja boys, we zijn bij het laatste kanaal, ja, de eerste is toch Robin man, waarom? Ik heb deze man al fucking veel beoordeeld, maar deze man, jongens, gewoon eerlijk, ze edit zijn gewoon hard man, heel YouTube community. Bijna de helft van heel YouTube community die ik allemaal ken, kijk gewoon naar Robin. En ik zeg ook vaak tegen Robin, Robin je bent een voorbeeld voor deze community. Want deze man wil stoppen, maar bro je moet niet stoppen man. Je moet doorgaan man. Voor de mensen we gaan ook even een sterretje, want ja deze man verdient gewoon elke zelfs meer sterren. Want ja het is toch een brada van mij, hij heeft me ook in de tijden waar ik minder motivaat zat. met YouTube heeft hij me toch een beetje gesport, je ziet ook. Die man moet meer liefde krijgen vind ik, man. En ook andere YouTubers. Snap je, heel veel YouTubers. Eh, bijvoorbeeld die, die andere YouTuber die, die net hadden. De tweede was het. alleen zijn edits zijn ook goed. Dus hij moet ook meer. Je weet toch, goed kanaal. Maar ja, Robin Info is gewoon goed. Playlists, eh, ook goed. Ook goed, ja, Robin. Ja, ja, ja, ja je hebt het wel goed. Shorts, heb je daar ook een playlist voor gemaakt? Nee, Robin. Dus de eh, enige tip voor jou is Shorts, man. playlist Voor de mensen, bedankt voor het kijken naar de eerste deel 1. Kanaalboordeel in 2023. Man. Mooi, ik ga het gewoon dat jullie weten van allemaal. dit is een nieuw serie voor 2023 dat jullie het maar weten. Voor de mensen bedankt voor het kijken allemaal naar deze video. Ik hoop dat jullie weer blij zijn met een nieuwe video. En uh, ja, laat allemaal achter in de comments of jullie vaak kanaalbeoordeel willen zien. En wat ik altijd zeg is PEACE! AUTOSPEOP PES! JET! <middels>